Mr. Alex, welkom ja. terug bij uh, Kickforce Productions 12 Steps to Become an Urban and Vertical Farmer in samenwerking met de Association for Vertical Farming. Association for Vertical Farming, yeah. Je zal verwachten. Dus om de sfeer goed te brengen. Nee, Alex, uh, je bent nu bezig aan Urban and Vertical Farming, maar wat is uw achtergrond? Wat had je gestudeerd? Wat zijn uw ervaringen voordat je begon? Uh, ik heb geen ervaring in vertical farming, echt compleet niets. Ik uh, ben optometrist nog altijd, part-time. Dat heb ik ook gestudeerd. Um, ja, dat is eigenlijk mijn vooropleiding eigenlijk. Ik heb ook nog een, een opleiding daarna gevolgd, van uh, Chinese kruiden en uh, Chinese ja, uh, medicinaal en self-help. Wiena ja, ook nog komen en dergelijke zaken, dus dat, daar ben ik ook nog mee bezig. Dus gezondheidszorg zit er wel in bij mij, zo. Ja, vind ik wel tof. En dat is ook een deel van je achtergrond, die gezondheidszorg, en dat wel zo bij je bij project... Eh... Eventueel, inderdaad. Op lange termijn zie ik dat zeker als een mogelijkheid, ja. ja. En toen ik begon met die vertical farm, of met die stappen om vertical farm te bouwen, wat is het eerste echte dat je zo moet leren hebt? Heb je research gedaan, wat was het eerste research dat je gedaan hebt? Mm. Um, ja, technieken hè wat uh, ga ik NFT doen, deepwater, uh, trinkelsysteem, aereoponics, aquaponics, wat ga ik er nu van doen? En ik was al redelijk in het begin al redelijk zeker van ik ga kruiden doen, ik ga dus geen uh, tomaten of zoiets gaan doen. Of, uh, uh, dat was ook het makkelijkste, omdat ik ook geen voorkennis had in die dingen. Dus, uh, ja. dat was het begin eigenlijk, we gaan eerst techniek gaan bekijken, wat dat bij mij het beste paste. En ook niet, niet te moeilijk ook, want pff, als je direct zo met niks begint, dat ga je wel wat <laughs> problemen uh, aantrekt op die manier. Waar haalde hij je informatie en hoe blijf je opgedeet over, over alle nieuwe dingen in de, in de wereld van de urban and vertical farming? Uh, pff, ja, in het begin gaan we op internet gaan zoeken natuurlijk. Uh, Gewoon Google. Google, ja, inderdaad. <laughs> uh, dan hadden ze wat meer naar boeken ook. Uh, onder andere Plant Factory uh, heb ik toch redelijk wat van uh, uitgehaald. En uh, hadden meer bepaald ook naar research gaan kijken van uh, vertical farming en hoe dat die dat doen en wat de uitkomsten daarvan zijn. Uh, en dan belangrijkste: connecties. Hè. Uh, echt mensen gaan opzoeken en. Uh, daar gewoon zoveel mogelijk naar luisteren. Workshops vol, van een nieuwe economie. De uh, laatste workshop was van Aquaponics, dus daar kan ik al veel van gebruiken ook. En uh, daar, daar leerden weer mensen kennen die dan iets anders doen en die dit dan doen en die hebben dan een ander substraat of weet ik veel wat. Uh, en ze leerden bij. Uh, dat is echt een traag proces. Het is wel frustrerend soms, maar het is wel. Uh, Ach, het is goed dat het traag gaat soms. Ja. Dus, uh, ja. Als je zo snel in iets begint, plug-and-play of zoiets, je kunt dat kopen. Hè. Dat was het initiële plan. Hè. Ja. Zijn een container kopen en uh, gewoon beginnen. Maar, uh, en waarom zijn je ervan afgestapt? Weet je zo'n container kost? <laughs> dat is al uh, direct uh, een standaard container dat was 60.000 euro kwijt. Ja. En dan weet je nog niet eens of dat, ga, of dat het iets gaat worden. Dat is toch al een vrij grote uh, initiële kost, uh, zonder echt uh, te weten van gaat iets opbrengen of niet. En ook uh, die getallen die ze pre presenteren, mm. dat is vaak te positief naar wat de realiteit echt is. Yeah. Ik heb het ook nog nooit uh, in werking gezien van die containers. Echt zo, uh, je kunt dat volledig automatiseren en dergelijke zaken. Ik heb dat nooit uh, fully operated gezien. Ja. Dus dan had ik ook zoiets gelegd, zo'n smakgeld neer, en uh, dan moet je maar op hun woord geloven dat dat gaat. Dat had ik wel moeilijk mee. Ja. Maar ik denk wel dat ze het goed doen, hè? maar... Jij wilt gewoon het traagere opbouwen en de Ja, gewoon trager traag kent. beginnen, mijn macht wel leren herkennen en uh, de mensen wel leren kennen, die er interesse in hebben. En stel dat ik dan daarmee groei, kan ik het nog altijd doen. Het ene sluit dan er niet uit. Zijn er bepaalde blogs die je ook volgt om, uh, of uh, websites of. Uh, ja, die aquaponics. van Aquaponics, uh, Vashu Aquaponics volg ik. Wat uh, oh, is dat? Vache Vache aquaponics? Ja, ja Vashu Aquaponics, <laughs> ja, die is zo genoemd. En dat is zo wel de Aquaponie in, in België eigenlijk. Die zijn het uh, meest bekend ook, denk ik. Je uh, hebt ook Backyards. Uh, aquaponics? Of Backyard Garden of zoiets. So. Dat weet ik niet meer zeker. Maar het is een aantal fora die, die ik wel volg, ja. Doe je dat wekelijks of maandelijks eerder? Dat dat Als ik het nodig heb. Als ik echt zo van oh shit, ik weet het niet. dat niet, dan ga ik wel keer zitten. Ja. Uh -huh. Hoe heb je in de voorbije maanden, gezegd je, je komt vanuit dat medicinale, die zorgsector. Ja. En was, dat was ook een initiële insteek. Hoe is dat geëvolueerd, wat je wou groeien en hoe je... Zoals ik al gezegd heb, ik had eerst een heel businessplan uh, gestaafd op onderzoek en uh, statistieken en dergelijke zaken op basis van medicinale kruiden. Dat wil ik eigenlijk doen, um, maar als je dat in de hele, in de markt, Wat uh, ik het gezien had, dat ik mijn plaats op die markt ging doen, zou ik de groeier zijn en dan moet dat ja, dat moet dan verwerkt worden, dat moet dan nog eens onderzocht worden dat de kwaliteit nog goed is. En tegen dat dat bij de eindconsument komt, zijn er toch meerdere stappen weg. En voor ja, lokaal te doen, moeten die stappen echt wel korter worden. Hmm. Want tussen elke stap ja, verdient de marge. Dus dat betekent dat jij het minst verdient, het meest werkt. En uiteindelijk. Ja. Dus dat het er vandaag gebeurt met veel boeien, Ja, Ja. En ik denk dat dat een misstap is geweest. Ik heb er veel uit geleerd. Maar ja, dat ga ik dus niet meer doen. Ja. Maar medicinaal zit nog altijd in mijn achterhoofd, ja. Maar gewoon eerst makkelijk beginnen, gewoon uh, culinaire krijgen eerst. En dat is echt hoe je het gekozen hebt, je, je crops die je wilt groeien, je, je gewassen. Nu heb ik makkelijke crops gekozen. Eigenlijk. En hoe weet je dat ze gemakkelijk zijn? Je moet eerst gaan kijken in de klimaat waar je ze wilt groeien. Uh, voor bijvoorbeeld voor iets is er ook een wintervorm van tuin. dus ja dat is al ideaal als je in, koude water, in koud water wil gaan groeien of in een kouder klimaat. Um, verder moet je ook gaan bekijken of zo'n plant wel geschikt is om in mijn systeem goed te kunnen groeien. Ik ga de hele tijd in het water staan, dan kan zo'n plant daar wel tegen. Dus dat moet je wel een beetje gaan bekijken. Ja. En verder zie je ook gewoon, ah, die mensen op dat floor hebben zulke uh, kruiden gekweekt, dat ging goed. Dus ja, dan, is dat, dan gaat dat bij mij ook lukken ja. <laughs> ook. Dus zo. En nu heb je dat onderzoek gedaan en nu, in de volgende maand, ga je testen dat dat effectief zo is. Ja, ja dat gaat heel en zijn. Ja. En je zei er net ook dat je al een businessplan geschreven had. Ja. Is die... Had dan ook een businessmodel volledig uitgewerkt? De, ja, grof, werk, grof uitgewerkt. Ja. Ja, en daar zijn we nu volledig van afgestapt? Uh... Ja, nee. eigenlijk wel. Ja. En heb je nu een businessmodel en gedacht? Uh, hoe nee, omdat ik eerst wil weten wat dat systeem dat gaat doen. Uh, omdat ik vind dat ook zo raar om dat zo theoretisch te gaan benaderen, want je weet eigenlijk niet wat we gaat hebben. Uh -huh. Want nu met die vissen ook, ik weet ook niet. Allee wat er gaat uitkomen op die setup met, die, met dat klimaat. En... Je weet dat gewoon nog niet. Mm -hmm. Ik vind het al raar om zo'n heel plan op te stellen, terwijl je dan niet weet wat je gaat hebben. Gaat mm -hmm. naar een over of een restaurant of zoiets? En dan gaan je van welke kruiden zij nodig hebben ofzo. Is het al leuk dat je zoiets hebt van kijk, dat kan ik maken van je. Mm -hmm. En dat proeft zo en dat is zo. En ik kan dat misschien beïnvloeden met bepaalde variabelen te veranderen. Dat zijn toch dingen die je wil weten, voor dat je naar zo iemand stapt. Dus Je kunt dat doen, hè? maar ik heb dat gedaan en dat is totaal niet, eigenlijk ah, niet totaal niets, maar dat is een beetje weggegooide tijd geweest. Ja, dat was een leerproces. Ik heb er wel iets van... Ja, voilà, het is een leerproces geweest, dus ik heb er wel iets van opgehaald. Ik vond het gewoon jammer. Ik had het gewoon uh, nu direct zo. Als ik het nu doe, voelt het veel beter aan. Ja. ben ik hands-on bezig. Want zo. Ik heb er zeker drie maanden uh, voor de computer gezeten en mensen uh, zitten te bevragen. Dat is niet zo, niet zo leuk, hè. Hm. <laughs> als het alleen maar is. Gekoppeld aan dat businessplan en dat waarschijnlijk ook uh, het markt wat gedaan. Um, wat de marktonderzoek hoe gedaan. We dat gedaan. En okay, gewoon gaan bevragen, mensen gebeld? Uh. Ja, ook. Ja. Sowieso stat uh, statistieken gaan opzoeken. Uh, de tendensen van de markt gaan bekijken. Dat kunnen we wel opzoeken. Dat is niet zo makkelijk, maar je kunt dat wel vinden. En uh, de beste manier is gewoon inderdaad uh, gaan rondvragen. Dus ik heb een enquête opgesteld en uh, eerst opgestuurd. Niets van teruggezien. <lacht> ik moet eerlijk toegeven, ik ben ook wel zo. Als ik zo een enquête toekrijg. En het interesseert mij niet of het ligt mij niet helemaal, ja, ik kijk daar niet naar, dat gaat direct in, uh, in Perlman. Dus dan dacht ik van ja, als ik echt die antwoorden wil, moet ik echt wel rond gaan rondgaan. En dat is niet zo, dat is echt niet wijs eigenlijk. Zo, want mensen zien je ook aankomen dan is het van ja, uh, mag ik wel vragen stellen? Van, uh, die gaan mijn tijd uh, inpalmen en zo. En je voelt dat ook dat mensen daar meestal niet zo super voor openstaan. staan, ja. uh, dus je, like, dat je daar op straat wordt tegenhouden en zo. En, <laughs> ja, die mensen zijn bezig met hun dagelijkse routine. Je vragen, formule, en ik ben daar van: ik heb een vraag of dat Farm. Ze kennen dat meestal ook niet, of het is vrij nieuw of wat is dat. En, dus dat is... je moet dat wel doen, maar dat is niet zo leuk. Ja. Ja. En nu zijn er niet meer echt bezig met marktonderzoek. Uh... Nee, omdat ik eerst het. Uh... Ik ben iets aan het creëren en ik weet nog niet hoe dat eruit uitkomen Dus uh, ik moet eerst zien wat dat product wordt. Ja. En wat ik ermee ga doen ook. Hè. Want u weet, zei ik in één keer van ja, weet je... Ik ga dat gewoon toch verwerken. En dat dan gaan we verkoop. En dan zitten we misschien op een andere markt bezig. Dus uh, ik weet dat gewoon nog niet. Partners en concurrenten of competitors. Hoe ziet u dat? Het is nog een heel kleine markt. Maar hadden wel concurrenten of mogelijke partners tegengekomen in de voorbije zeven maanden uh, waarom zeg je zo'n kleine macht? Wat verder? Ja, je macht bestaat altijd uh, onder uh, directe concurrenten en indirecte concurrenten. Die indirecte concurrenten zijn waar de klanten nu hun producten vandaan halen. Ja. En daar zijn heel veel uh, alternatieven voor. Hè. Dus stel uh, dat je iemand gaat Iedereen is zo hè, dat je op je budget uh, moet letten of dergelijke zaken, of, of uh, kan je niet schelen voor waar je dat product komt. Zo zijn er waarschijnlijk heel veel. Um, maar ja, je ziet dat wel veranderen. Maar dan, dan ga je misschien toch eerder naar, het, uh, ja, naar wat direct bereikbaar is. Supermarkten Supermarkten en dergelijke dergelijke gaat ook rijden gaan halen. Hè. Mm. Um, dus dat zijn indirect concurrenten, maar dat is wel een vrij grote macht. Hè. En de indirecte concurrenten zijn dan de producent van kruiden op dit moment? Ja. ja. Ja, sowieso. En heb je al tegen die mensen gesproken? Okay. Uh, nee, nog niet. Maar het is niet zo moeilijk om die op de kaart te zetten. hè. Okay. En zou je ziet, daarom ook een mogelijke samenwerking mee, in plaats van concurrentie? Het uh. is dus te zien wat we ook mee doen. Hè. Ik bedoel, als je inderdaad kruiden produceert en je wilt dat voor de locals gewoon doen, Ja, dan moet je daar denk ik wel wat gaan doen inderdaad, maar stel dat jij zegt van de koe, ik, wil, uh, ik wil daar een andere kant mee op, dan is dat misschien niet zo'n probleem. Het is echt te zien wat je mee wil doen. Hè. Vertical farming is zeer breed, dat hoeft niet mijn kruin te zijn, je kunt daar veel dingen mee doen. Hè. Hetgeen dat uit mijn systeem gaat komen, ik weet nog niet wat dat gaat zijn. Hè. Dat kunnen kruiden zijn natuurlijk, maar wie weet zei ik van, oh, dat is ook wijs. <laughs> en dat teelt daar veel beter op. Dat ja. is misschien uh, gedaan met kruiden, ja. Ik weet dat gewoon niet. Daarmee dat ik het zo nog niet op dit moment verstandig vind om een uh, al uh, marktonderzoek te gaan doen, omdat ik nog niet weet welke markt ik wil gaan spelen. Ja. Dus op dat moment uh, ik eerder van... Beter rustig en uh, goede beslissingen nemen. Dan snel en direct die macht gaan veroveren, Wat dat waarschijnlijk toch niet realistisch is. En waarschijnlijk toch op je wel. Hij ziet wel. zie je nu al partners, bijvoorbeeld? Het Urban Smart Farm, waarmee dat je Ja, daar wil ik de... sowieso wel partner in zijn, inderdaad. Maar in welke vorm, dat staat nu nog niet echt vast. Hè. Dus ik heb daar nog nauw contact mee nu. Dus als ik iets niet weet, die helpen mij wel. Dus dat is zeer positief. Dus ik zie die echt wel een partner. Mm -hmm. uh, maar partners heb ik wel voldoende, zo. Like het punt uh, of de puntenstiever, uh, die helpt mij ook uh, van tijd tot tijd om zo wat te sturen. Uh, Stad Gent op zich ook wel zo, like, uh, starterslab, uh, of uh, startersfabriek is niet, of ja, starterslab is dat ook, uh. maar uh, die, die mensen staan echt wel op. Uh. Die helpen je ook wel op gerichte vragen en zo, Dus ja. als zijn wel partners genoeg te vinden in Gent, het enige wat ik moeilijkste vind, is een dichte partner waar je mee effectief gaat samenwerken. Ja. Zo, uh, iemand die samen met u dat, dat concept wil gaan dragen ja. en verder zetten. Want het alleen doen... Ja. En hoe ziet die ideale partner erin? Nee, als ik... Ja, die moet een aanvulling de de zijn de... op mij. Hè. Ja, uh, ja ik... Ik geloof dat ik wel toch creatief kan denken, dus zo van die, uh, die dingen in elkaar steken ik graag. Ik ben, ben ook wel graag met mijn handen bezig. Dus zo van die nieuwe concepten ontwikkelen en dergelijke, dat vind ik wel juist. Maar uh, zo Facebook doen we al en die ja, boekhouding tot daar en toe, maar dat is ook niet echt mijn favoriete. Maar ik heb eigenlijk iemand nodig die zo wat meer engagement toont. En, uh, een imago. In ah, ja. Zo van, kijk, dat zijn wij, dat doen wij. En, uh, en dat ze ook aan de man brengen. Uh, zo iemand heb ik echt nog nodig. Ja. Dat ze dat systeem niet willen meedoen, tot daar en toe. Dat doe ik wel zelf denk ik. Maar gaat dat niet automatisch komen? Vanaf het klaar is, dan komt er iemand van, oeh, oe, dit kan ik verkopen. Ja, op dan zich wel. Dus, ja. En dat is, dat is eigenlijk ook, hè, als je zo naar die workshops gaat, en de meeste mensen verschieten dan al van, ik heb dat al kunnen doen. Um, dus ja, je, je leert wel mensen kennen, dus ik denk wel dat ik wel, ay, toch zo iemand ga leren kennen, die dat ook wil doen. Mm -hmm. Maar dat, uh, dat gaat niet voor direct zijn, denk ik. Ik heb er zo al tegengekomen. Hè? Ik denk dat het nog wat te vroeg is, maar het zou wel al van pas komen zijn, een partner, die, die kan me toch wel wat helpen. Mm -hmm. Met, uh, op dit moment in de Facebook, ik heb, ik heb al de namen en zo, dus dat ligt al goed. Ik heb mijn website, die ik uh, relatief snel heb op opgestart. Maar dat, dat staat daar nu. Ik zit daar nu echt niet meer naar te kijken. Ja. Dus dat, uh... eigenlijk zou ik ook een blog moeten doen om mijn vooruitgang zo uh, inderdaad naar de mensen te brengen. Maar uh, ik heb, heb daar misschien niet verstaan, geen tijd voor. Wij zijn een blog voor jullie. Ja, <laughs> ja waar ik nu zit is een, een soort atelier dat ik gehuurd heb. Hè. Dus uh, dat was dus inderdaad ook nog een struikelblok. Waar gaat dat beginnen? Een locatie is niet zo gemakkelijk, als je, als je daar nog niet zo'n groot budget wil tegenaan gooien. Dus dat was wel wat zoeken, dus dat is echt puur toevallig dat ik hier terecht ben gekomen en, en dat ik dat heb mogen doen daar. Ja. Uh, dus daar heb ik wel een beetje geluk mee gehad, dus moest ik dat niet gehad hebben, had ik wel een probleem mee. En dat was gewoon een leegstaand hè? Dat was leegstaand, uh, dat was vroeger een tuin ding, kot, ja. Ja. <laughs> uh, bon, ja. Ik zag daar wel uh, potentieel in. Dus, uh, ja. Met isolatie man, is dat toch nog relatief mooi geworden. Ja, maar relatief ja. weinig kosten en daar is gewoon. Ja, eigenlijk wel. Dus, uh... ja. En dat was wel nodig. De chauffeur werkt wel niet echt. Goed, nee, dat is bouwen. <laughs> dat is het niet op voorhand. Maar goed, ja, elektriciteit zit er wel in. En water kan ik aftappen. Ja. Dus dat waren de twee uh, belangrijkste zaken voor mij. Dus verwarming ik weet nog niet op dat ik het ga nodig hebben. Hè. Dat is ook zoiets. Ga ik het koud klimaat of niet? Ja. Dat is een er komprim. Ook al. Warmte zal wel goed zijn. Maar oh, ik denk wel dat ik een vuur stik toch? <laughs> Gewoon voor sommige kruiden, zeker in medicinale uh, gebeuren, denk ik dat je toch beter een warm klimaat neemt. Ja, ja. En ook uh, voor, mocht ik toch festeelt willen doen. Met een warmer klimaat uh, gaan de vissen veel sneller groeien. Ja. Uh, meestal kruiden rond 20 graden, dus ook uh, toch... Ja, het 20 graden? Uh, ja, ja, Maar die hebben wel het bredere water, de marge. Ja. Als uh, je die een grotere marge hebt, dan heb je die een kleinere marge. Maar ik denk dat vooral de forelge dus ook rond de 20, 18, 20 graden. Ja. Dat ja. Stap 10, over het financieren van je farm. Uh, welke funs gebruikte uh, en hoe gaat daarom? Uh, waar gaat het nu Ja, funs is nog een andere. Daar ben ik wel wat we over informeren. inderdaad. Van hoe moet je dat nu gaan doen? Wat zijn de mogelijkheden? Daar heb ik nu al een redelijk overzicht van. Dat is ook niet zo. Ja, op zich ik moet je naar de juiste dingen gaan en dan is het makkelijk. Maar uh, om eerst te gaan zien, is een schoon overzicht van uh, wat er allemaal is. Alleen is dat moeilijk te vinden. Als je naar mensen stapt, is dat relatief makkelijk. Uh, ja, goed, ik ben klein begonnen met, ook een, relatief, uh, met een logisch. Het uh, is uh, uh, dus gewoon logisch, klein begin. Dat heeft natuurlijk wel een positief iets mee dat je het in het begin gewoon zelf kunt vinden. Uh, dus wat daar nu allemaal in zit, is allemaal spaargeld. Mm. sowieso, als je iets wilt beginnen met onderneming, ja, moet je jezelf wel een bepaald bedrag kunnen leggen. Anders moet je niet beginnen. Dus als je in het begin niet eens uh, ik zeg maar iets, uh, een paar duizend euro ervoor over hebt om het zelf uit te financieren op hun delen, denk ik, dat je niet, allez, denk ik dat het heel moeilijk zal worden om iets te beginnen zonder dat je zelf ook wat kunt uh, inbrengen. Nee. Want het wordt meestal wel uh, gevraagd, ook bij leningen en dergelijke, uh, deels voor know-how zo, dat je kennis erin steekt en dat dat dan nu... Uh, Input is, maar vaak is dat wel uh, in gelden. Hè? Dus uh, dat doe ik nu eigenlijk. Ja. Voorlopig is dat ook nog niet nodig, omdat uh, ik heb nog geen tienduizenden euro's nodig Ik ga eerst zien wat er van gaat komen. Mm. Dus nu vooral eigen geld en uh, de toekomst. Ja, maar kijk, ik moet nu moet ik het zien. Ik heb nu een jaar, ik heb mijn jaar de tijd gegeven om uh, er iets van te maken um, en dan zien wat het is. En dan de volgende stap gaan bekijken: van, ga ik het uitbreiden? Of, of is het misschien toch niet gelukt zoals ik het wou? En dan moet ik daar lessen uit trekken en zien of ik er zelfs verder mee ga. Ja. Zo realist moet het dan ook weer zijn. Dat is waar, dat is waar. Ja. Het is allemaal wel mooi en wel, maar ja. het moet wel opbrengen. Zijn er wetgeving dat je, je mee moet rekening houden? Heb je wetgeving moeten opzoeken? Hoe zijn je daarmee omgegaan? Wel, je ja, we moet dat wel even opzoeken inderdaad, want het is niet zo dat je iets mocht produceren en uh, gewoon te verkopen. Dus dat moet wel gecontroleerd worden of het goed gebeurt. Um, dus daar hebben we sowieso wel een vergunning voor nodig. We uh, moeten bij uh, de stad Gent, landbouw. Die komen dan kijken hoe dat je die kruiden of, of ja, je voedsel eigenlijk, hè. het is voedselproductie, uh, hoe dat je dat produceert. Dus daar hebben we sowieso een vergunning voor nodig. En, ja. Dus de omgeving wordt gecontroleerd en ook uh, de outputten. Dus daar hebben we wel een vergunning voor nodig, ja. En hoe heb je daar onderzocht? Gewoon internet ook? Of, uh... Startersfabriek. Ik ben daarbij ja. Dat is altijd gewoon lezen. Ja, ze hebben mijn startersvest gedaan. En daar ben ik naartoe gegaan en daar heb ik echt wel op één dag heel veel, uh, veel bij geleerd. Ja. En dan is het ook uh, de durf, dat je, of turf, ja. Voor mij is het altijd wel een stap dat je moet zetten: van je uh, moet naar die mensen opstappen. Hè. Van ga daar naartoe, dat is mijn agenda en uh, dat wil ik niet doen. En dat is ook al zoiets van ja. Het is niet zo veel voorkomend, de meeste mensen kennen dat ook nog niet zo goed, en dus van, eh, wat is dat? En, en dat laat zich ook vertalen naar de, naar de protocollen in de stad Gent ook, hè, want zit jij landbouw? Eigenlijk ook weer niet. Je zit in een nieuw domein waar dat ze zelf ook een keer moeten over nadenken, van, ja, wat is dat eigenlijk? Hmm. En in het begin had dat niet makkelijk zijn. Ja. Ik denk dat dat nu al zo wel uh, verbeterd is, maar dat is nog altijd zo... Uh, yeah. ja. Dus dat, dat is niet zo, ja. Da daarvoor heb ik ook niet een partner nodig. Dat ik nog mensen zo die, die, dat ja. in dus, dus dus de... De Maar er, de, de, de Smart Farm ik, ja. is ook een beetje die weg aan het planeet. samen met je A, we, dus, Ja, voilà. Dus ben wel blij dat die mensen er zijn. Zo, want uh, die, die zien het ook al wat groter dan mij nu. Uh, zeker urban crops. Maar dat is goed dat die er zijn. Want uh, die mikken heel hoog. Dus dat laat een andere macht volledig open. Ja. Um, en die inderdaad uh, moet je de leggen en zo. ze zijn zij allemaal in het bekijken. Hè. Dat is goed, hoor. Samen met de Association of Urban Farmers. Zeker die niet vergeten, hoor. <laughs> we zijn aangekomen aan de laatste stap. En die stap is van wat zou jij van raad geven aan beginnende Urban Farmers? Welke raad zou jij geven aan Alex zeven maanden geleden aan het kampvuur? En uh, over de stappen dat hij zou moeten nemen, of iets anders uh, dat hij zou moeten nemen? Of, uh. Uh, ja, dat is een moeilijke, natuurlijk. Uh, of ja, ja, een moeilijke. In feite we de kennis nodig hebben, omdat, dat ik nu al weet in het begin. Uh. Uh, ik denk, uh. het eerste wat ik zou doen... Moest ik nu terug mogen gaan, is uh, direct een goede mentor zo zoeken. Die je wel leidt. Dat je iemand hebt dat je kunt bellen: van ik zoek dat, waar kan ik dat vinden? Dat sp spaart je zoveel tijd uit. Heb je dat is echt niet normaal. Een... Ja, nu heb ik daar zo een paar ja. mensen die zo. Wie zijn dat? Kenny? Kenny is er sowieso een van. En uh, Valentijn van Aquaforsy. Okay. Uh, moet hij vandaag nog bellen trouwens? <laughs> <laughs> uh, en uh, ja, raden we. Zijn PhD doet. Je zegt, het begin de mentor. Dus ja, wat begin. Ja, dat is sowieso een van de dingen die prioriteit moeten zijn. En ten tweede, is, uh, ik zou me nog niet te veel bezighouden met die machten en zo. Probeer eerst zo snel mogelijk een setup te bouwen, ja. dat je weet wat je kunt en dat je weet wat je in handen hebt. Ja. En dan gaat het veel sneller of makkelijker gaan om zo'n zo plan op te starten. En een keer dat je zo ver bent, je hebt dus zo je product, zeg maar, en daar staat je achter, oké, okay, dan moet je goede partners gaan vinden in, om je te laten begeleiden, want je kunt onmogelijk alles weten, in het maken van een businessplan. Want ik heb dat ook zelf gedaan, veel opzoekwerk moeten doen. Ja, er zijn mensen voor. Ja, echt waar, er zijn gewoon er mensen voor. En, en je kunt dat in, in de beginfases nog... Ja, zelfs gratis zijn, bij de punt zij helpen je nu echt wel op, op weg. Mm -hmm. En de keer dat je op weg bent, dan kun je met consultancy beginnen. En dan moet je gaan zien hoeveel dat er voor over hebt, uh, om daar ja, wel voor te betalen. Uh, maar ik denk wel dat dat een goed idee is. Hè? Wat je ervoor betaalt, ja, je wint sowieso in tijd, hè. dat is echt niet te doen mm -hmm. Dus tijd is op zich ook wel uh, financieel ja, dat is ook, kost ook geld, ja. dus je moet dat wel een beetje zo zien. tijd heeft waarde, voor sure. Ja, tijd is een waarde, wel. dat zocht ik eigenlijk. Hè. En dan moet je ook zo mee omgaan. Dus als je iets veel sneller kunt doen door wel iets meer uit te geven, dan zou ik dat sowieso doen. moet je daar allemaal niet te moeilijk in maken ook. Check. Ja, echt waar. Maak het makkelijk, zo makkelijk mogelijk maar. Stel ja. dat. Ja. Alright. Even interview, Alex. De ja. in de, de, de vijf. Vijf, ja, wel, ja, Ik vind het super interessant om te zien wat je meegemaakt hebt in de laatste zeven maanden. Je hebt het uh, superveel bijgeleerd. Ja, is uh, super leuk. interessante visie. En kijk op de dingen. goed nadenkt erover? Uh, ja, logisch ik, nadenken. Dat is best wel een keer. Ik ben echt benieuwd hoe je in de volgende zes maanden de volgende zeven maanden gaat. Ja. proberen. Ik je een Goed. Check. <hijf>